Later, in deze video, wat jullie tot nu toe gezien hebben aan drukte, is opwarmetje geweest voor wat nu gaat komen. Welkom bij een nieuwe video van Dutch Tescam Driver Hotspot Action. Vandaag gaan we met de Brommer Amsterdam in. Ik denk dat die ene meid al een paar dagen hier is en dat ze een aanvaring heeft gehad met een fiets of een Brommer, want ze kijkt acht keer op en neer. Links rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Ja, ik denk dat ze wel wat ervaring heeft hier in Amsterdam met uh, fietspaden en oversteken. Mocht je dit zien, ren voor je leven, want huurfietsen met toeristen erop is levensgevaarlijk. Ze weten de weg niet, ze weten niet waar ze vandaan komen. ze weten niet waar ze heen willen, ze kennen de regels niet, ze kennen de mentaliteit niet. Levensgevaarlijk. Ik werd net van de rijbaan het fietspad opgestuurd. En nu kom ik op een bordje dat ik hier op dit stukje fietspad niet mag rijden. Ik snap er niks meer van. Maar ja, je moet er ergens weer af. Maar met deze hoge stoepgrante wacht ik nog even. Dan doen het bij het stoplichten wel, maar ja dan moet ik wel door het rood heen rijden. Of voor de fietsers door het rood, of bij de auto's door het rood. Maar ik zal door het rood heen moeten om het fietspad af te komen. En dat liever bij dit kleine kruisje, een T-splitsing, dan achter het centraal station bij de grote weg. We rijden hier langzaam richting het Red Light District en hier begint het drukker te worden. Oké, okay, rijbaan is... Oh, wacht even, er komen fietsers aan. Lopen mensen over het fietspad, ze steken over. Ja, het is dus eventjes uh, op en neer blijven kijken. Wat die jonge dame van net ook dus had. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Nou, welkom op de Gelderskade. Die loopt links door tot aan de Nieuwmarkt met de waag. Daar komen we later nog een keer langs. We gaan nu het red light district op. Dit is de Zeedijk die hier kruist. Maar wij gaan rechtdoor. Ja, inderdaad, de beruchte, bekende Zeedijk. Nou, dit is dus de Wallengracht. De Oudezijdse Achterburgwal. Een hoop gezellige kroegjes. Hier in een steeg is allemaal eetentjes. Nou, we gaan hier naar rechts. Oh. Oh. Oh, je jawel, kan wel, makkelijk. Als ik zijn rechts een centimeter over heb, is dat meer dan genoeg pas op glas. Nou, let op hè, ik reageer al voordat zij er is. is naar mijn koppeling. Ik trek de koppeling in, geef een beetje gas. Ik wist dat het ging gebeuren. Ik zag het aankomen. Ervaring niet dat. Nee meneer, niet slaan. Niet slaan, niet slaan. Meneer is een oude bokser. Amsterdamse bokser. Oeh, dat klinkt me brommel lekker. Brom bom, bom, boom boom boom Nou, weer lekker druk op de straat. Nou, tot zover een beetje de wallen in deze video. Dat komt in de volgende video is nog wel weer een keer. Hierna gaan we naar de Prinsengracht. Wow wow wow wow Wow wow er gebeurt niks van mensen Ik kijk heel goed uit Meestal Ja vaak Soms Af en toe Ah ja, je begrijpt het wel Nou tot zover Dat was het Red Light District We zijn nu op de Prinsengracht We zijn naar de oostkant begonnen En we rijden door tot helemaal naar de westkant. Oei, zag jullie dat? Zagen jullie dat, die zit verstoppertje te spelen en op het moment dat ze ja, denkt dat ze gevonden wordt, begint zij te rennen. Hetzelfde geld rij jij daar net, met alle gevolgen van dien. De drukte die je hier ziet, dat is gewoon een gemiddelde dag, door de week, maakt niet uit welk ja, tijd van het jaar, geen winter. Maar in de zomermaanden, lentes, naja, dit is een gemiddelde drukte. Maar zagen jullie de fietser ook, komt tram aan mooie tijd om over te steken na nou, lang wachten veel geduld te hebben gehad komt er een moment dat je zegt en nu ga ik doei oh jee komt ook nog een tram aan van de links en even opletten dat er niks vanaf de achterkant van de tram aan komt zoals toeristen maar even omheen rijden hè? ik laat de stukjes graag even achter ons steeds ik ga even naar de brug en dan kan we uh, kruisingen nou dat tot de taxi het jongen. En waarom denk je, hij is met twee handen bezig de klant iets uit te leggen. Wat jullie tot nu toe gezien hebben aan toeristen, aan drukte, is een opwarmetje geweest voor wat nu gaat komen. Brei hier bij de Westerkerk, bij de Wester Toren, met hierachter het Anne Frankhuis. Het Anne Frankhuis is het altijd gekke werk. Hier begint het al een en al toeristen gelukkig lopen ze allemaal een beetje op de stoep hier en daar een uitzondering maar het kan nog erger en ik heb ook beelden ervan ik moet alleen even zoeken komt in een andere video maar kijk hoeveel het houdt niet op het houdt echt niet op Overal waar je kijkt. Mensen, mensen, mensen, toeristen, toeristen, toeristen die allemaal bezig zijn met zelf uit te vloeken waar ze heen moeten. Nou, nog een fietstaxi, maar oude werk. Hé, hey, daar heb je die meid ook weer. Die redt al sinds het begin van de kerk bij de kerk voor, bij mij. voor mij. En dan gaan we alweer richting het laatste stukje van de video. Ik zou zeggen, geniet nog even van de laatste beelden. Als de video beviel, klik even op de like. Abonneren mag ook altijd. Op elke reactie wordt gereageerd. En dan zou ik zeggen, bedankt, tot ziens en appetio!